De supporter van uh, DVS 33 je heeft jou natuurlijk al een keer of vijf, zes uh, zien spelen, maar uh, je mag je voorstellen. Uh, Sam de Wit, 27 jaar en ik kom uit Harderwijk. Harderwijk. En waarom uh, speel je dan niet voor uh, VVOG bijvoorbeeld? Ja, <laughs> ja Piet, je moet wel bij de beste club van de Veluwe spelen. Hè? Dus Tuurlijk. Dan, uh, dan kies je voor DVS natuurlijk. Ja, zo is dat. Zo is dat. Hey, waar ben je begonnen met voetballen? Ik ben begonnen bij voetballen bij uh, VV um, daar heb ik uh, gespeeld tot mijn twaalfde en toen ben ik naar, toen heet het nog Omnew Nu Almere City, ben ik daarheen uh, verhuisd, verkast tot mijn uh, debuut eigenlijk, tot mijn achttiende heb ik daar gevoetbald, um, anderhalf jaar in het eerste en toen ben ik... Uh, Overal geweest. Ja je, bent, ja, je, ja, je bent echt een wereldreiziger. Dat, uh, dat is waar. Nou ja, ik, ben, uh, ik heb natuurlijk vier jaar in Nederland voetbald um, voor, uh, voor ADO, Dordrecht, Fortuna, uh, cambuur ook nog wel gezeten. Niet echt daar gevoetbald. Het was meer ook om conditie op peil te houden. En toen ben ik eigenlijk naar uh, Vancouver gegaan. Uh, Canada. En uh, anderhalf jaar gevoetbald. En toen ben ik uh, naar Cincinnati gegaan. Um, en daarna nog een uh, jaar Hartford allemaal in Amerika. En toen ben ik uh, ook mede door corona teruggekomen uh, in Nederland. Ben ik naar uh, Duitsland gegaan. Jaartje in uh, Duitsland voetbald. En toen nog uh, Spanje. Hey, was je daar in Amerika uh, vanwege uh, studie of, of uh, uh, was je gewoon fulltime uh, professional? Uh, fulltime professional. Ik ging eerst naar Canada. Ik had, uh, was een beetje raar gelopen. Ik had een filmpje op. Uh, ik was. Uh, bij Fortuna liep het al heel raar. Er werd mij een uh, driejarig contract beloofd. Uiteindelijk uh, twee dagen voor de voorbereiding werd, dat, uh, werd gezegd, nee, uh, gaat het allemaal niet door. Dus ja, iedereen zat vol. Dus ik wist eigenlijk niet meer zo goed wat ik moest doen. Toen, uh, ben dat ik doen ook... ze nu weer, hè? Met die trainer de laan uit en uh, <laughs> het wordt gewoon een Turks bolwerk. Het, het, uh, ik sta er niet van te kijken. En toen was het ook al een beetje een rare situatie. Maar uh, um, toen ben ik dus eigenlijk naar Cambuur gegaan om daar ook uh, conditie op peil te houden. En uh, hebben we een uh, filmpje gemaakt, dat ik eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Van, uh, van mijn wedstrijden in Nederland. En dat werd opgepikt in, uh, in Canada. En uh, ben ik daarheen uh, ben ik uitgenodigd. Heb ik daar uh, twee weken gezeten. En toen uh, werd er mijn contract aangeboden. Ja. Leuk. Je hebt ook nog een uh, broer. Oh, uh, ja. Nick, of ja, niet? Nick. Ja, Nick. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Nick de Wit. Voetbalt hij ook ofzo? Of niet? Uh, niet meer. niet meer ja. wel, uh, wel gevoetbald. Ook hoog gevoetbald. Uh, ook bij Hiede begonnen. Uh, toen is hij uh, naar uh, IJsmeervals gegaan. Uh, naar Zwolle gegaan. Uh, uh, Jong Zwolle gespeeld met uh, Gert-Peter de Gunst, trainer van uh, IJsmeervogels. Uh, ook zware, zware blessure gehad. Is naar VVG gegaan. Uh, ja, dat ging niet helemaal zoals hij verwachtte. En toen heeft hij er eigenlijk gewoon een uh, punt achter gezet. Oké, okay, en je bent een goede vriend van uh, Remco Arens van uh, Sparta-Nijkerk. Uh, Pikant, uh, zaterdag. Ja, uh, sorry, Mike. Zijn zoon, ja, ja, ja, zeker. Nee, uh, Remco en Wil zijn ook goede vrienden, maar Mike is... Ja, uh, yeah, is een beste maatje van mij, dus... Uh, Kijk vooral uit naar zaterdag. Uh, ja, en, ja. en uh, volgend seizoen natuurlijk. Want uh, dan komt hij hier weer terug, natuurlijk. Ja, dat hebben we al afgesproken. Alles is al getekend, dus dan. Uh, <laughs> <laughs> precies. Dan is hij er weer, hij er weer bij. <laughs> ja, zo is dat. <laughs> nou, dat gaan we meemaken. Ja. Hé, hey, uh, bevalt het tot nog toe? Het bevalt mij, uh, bevalt mij uh, uitstekend. Voor mij uitstekend. Ja. alles binnen de club geregeld is, uh, toen ik hier uh, voor mijn contractbespreking kwam. Tenminste, ja, ja, contractbespreking, zo kun je het wel noemen eigenlijk. Uh, er uh, werd mij al een beetje rondgeleid hoe alles ging. Ik ben natuurlijk hier vaak geweest, ook toen Mikey voetbalde, veel gezien. Uh, veel uh, weet ik al wel van de club. Maar uh, nu je er ook echt voetbalt, dan uh, sta je toch nog wel af en toe verbaasd te kijken wat er allemaal voor je gedaan wordt. Het is gewoon eigenlijk een uh, BVO. Um, uh, ja, klimaat. Ja, klimaat. Ja, zeker, ja. ja, ja, ja, Sorry, ja. ja. Ja. ja, nou mooi. Ja. mooi hartstikke mooi. Ja, nee, zeker, ja. Dus dat is geen, uh, geen, geen probleem. Die, nee, nee, nee, nee, die, die, die klimaattoestand klimaat, uh, is geen probleem. Oké, en de manier van spelen van uh, DVS 33 bevalt je? Moet je ongetwijfeld uh, bevallen. Ja. Alleen uh, de doelpunten vallen wat uh, moeilijk. Ja, zijn. Ik, ik denk uh, gezien het spelbeeld denk ik dat dit perfect bij mij past. Ik ben iemand die uh, vanuit de opbouw ook gewoon uh, altijd wil proberen te voetballen. En ja, DVS staat bekend om te voetballen. Dus dat, dat past perfect bij mij. Uh, scorend vermogen, ja ik denk, uh, ik denk als je kijkt naar de voorbereiding toch al wat goals gemaakt. Uh, ja, zaterdag kun je er ook weer een paar maken. Alleen ja, misschien heeft dat nog even te maken met uh, net die scherpte, even missen weet je wel. Maar uh, ik voorzie geen hele grote problemen eigenlijk. Uh. Dat komt wel goed. Ik vind het altijd zo'n leuk gezicht. Uh, iedereen op de tribune houdt zijn adem helemaal in. En jullie doen gewoon een rondootje samen met Daan Huiskamp. Daar een beetje, de, de, ik bedoel de opbouw Alsof er geen tegenstander in de buurt ja. is. Ja. En, die, en iedereen hoog druk zetten. Maar jullie blijven gewoon rustig de bal uh, tikken. Ik moet zeggen dat we <laughs> af en toe soms kunnen af en toe ook te ver gaan. Maar uh, ik denk dat uh, ik denk als je Daan ook achter je hebt staan. Dan weet je ook wat je aan hem hebt en uh, hoe goed hij uh, met zijn voeten is. Dus dan kun je hem altijd vertrouwen. En uh, ja, wat ik zei, we willen vanuit achteruit opbouwen. Dus dan is het ook, uh, vind ik wel dat je het lef moet tonen om dat, uh, om dat altijd te proberen. Onder ja. welke omstandigheden ook. Ja. Ja. Je weet dat de concurrentie heel groot is hè, bij DVS uh, ja, 33. Ja, ja, ja. Maar je doet het uh, tot nog toe uh, behoorlijk goed. Hè? Behalve die eerste zaterdag, daar hield je een lichte blessure aan over. Uh, toen die uh, tocht uh, door de bossen. Ja, <lacht> <lacht> laten we daar maar over ophouden. Ja. <lacht> <lacht> dat, uh, dat, uh, dat is niet echt iets waar ik... Uh, Waar ik naar uitkijk Als dat, uh, als er 4,5 uur over het programma staat, dan uh, denk ik van ja, kan ook wel wat korter, maar uh, ja. het zit erop. Dus nog steeds last van mijn rug, maar dan uh, gaan we wel doorheen. Hè? <laughs> <laughs> geweldig, geweldig. Nou, um, ja, wat, wat, heb je zelf nog wat uh, uh, te bedden te brengen? Ten opzichte van de DVS-supporters. Uh, ik weet niet hoe de, de, de, de houding van de supporters of wat dan ook. Nou ja, ik denk dat de, de houding van de supporters, uh, ik denk dat ze allemaal heel fanatiek zijn. En uh, terecht ook. Ik denk dat DVS altijd, uh, uh, ja, uh, lullig gezegd, net niet haalt elk jaar. Ik denk wel dat, ze, dat, dat we het moeten halen. Ook uh, gezien als club zijnde, denk ik niet dat, uh, dat we in de derde divisie thuis horen. Ik denk eigenlijk wel dat je gewoon uh, stabiele middenmotor in de tweede divisie kan zijn. Uh, dus qua dat opzicht snap ik dat ze altijd heel fanatiek zijn en willen dat het dan eindelijk dit jaar gebeurt of dan het volgende jaar weet je wel. Ja. Dus als het dan niet loopt dan snap ik ook wel dat, uh, dat ze af en toe helemaal gek kunnen worden. Ja. Maar uh, ja, ik vind het mooi om te zien, ik hou er wel van, een beetje, een beetje fanatieke fans en uh, dat houd je ook scherp. En uh, ja, mij hoor je daar niet over klagen. En jij wil daar ongetwijfeld uh, hartstikke aan meewerken om naar die tweede divisie te gaan. En uh, DVS-TV gaat je daarbij uh, hartstikke goed volgen. En we wensen je ongelooflijk veel uh, succes dit hartstikke. seizoen. En volgend seizoen met Mike ook. Hartstikke bedankt. <laughs> Oké, okay, <laughs>